het Groot Kanaal zo min beschikend schip trekt. Men ziet het waterlands van dorpjes wel voorzien. En het lommerloos en veerijk oord langs vlakke weiden heen. Daar dartelt melkvee blijend rond in overgroot getal. wat in den herfst wordt afgevoerd naar slachthuismarkt of stal. Oh. Heen is de aanblik dan niet schoon? Daar spreidt natuur met minzaamheid op eenmaal zich en toon. Een woud waarin een dorp zich hult, vertoont zich in het verschiet. En van nabij schijnt kluk gewis gelegen aan een vliet. Een vijver is deze plat gelijk, versierd door een incident. Het dorp gelakt, een buitenhof. Als of natuur een woning heeft op deze plek ter aard oh. Ten noorden nu van Amsterdam, niet ver van Buik sloot Daar heeft het waterlandgebied ons land nog een klein oot. Men gaat van zuid naar oostergrens en noord en westerstrand. Door heel Europa klinkt de naam van Broek in Waterland. Boeker hier, boeker daar Ja ik ken er ook een paar Boeker hier, boeker daar Is fietsenhandelaar Boeker hier, boeker daar Deeltje had geen kinderschaar Boeker hier, boeker daar En dat geld dat lacht daar haar Boeker hier, boeker daar er Zit er op drie noten haar Boeker hier, boeker daar Fluisterboot met sigaar. Boeker hier, boeker daar Doffer speelt geen basgitaar Boeken hier. Boek hier boek één lepelaar. Aboeker hier, boeker daar. Volger meer, dat was heel naar. Boeken hier, boek er daar. Durf er al die vaten maar. Boek hier, boek daar. Ga ja, in bel de makelaar. Boeken hier, boek daar. De is er eens per jaar. Boeken hier, boek er. Ja, Raop, die is nu ook eten raar. Boek hier, boek daar. Het duurt het half zwaar. Boek er hier, boek daar. daar. Koude hap was eten zwaar. Boeken hier, boek daar. Roep er hier, roep er altijd kaviaar. Roep hier, roep er houd de huizen blootgevaar. Roep hier, voor er daar, was, was het er zand op ja, de kantelaar? hier, is dit het?